Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij de analyse van vraag 11 van het eindexamen uh, HAVO eerste tijdvak uit 2022. Uh, ik heb gekozen om deze vraag uh, te analyseren omdat uit de rol analyse bleek dat, uh, dat deze vraag uh, als uh, moeilijk werd ervaren door de leerlingen... Uh, en daarom uh, ga ik hier nog een uh, extra toelichting bij geven. Vraag 11 uh, gaat, uh, of hoort bij de opgave over de graslanden uh, in de wereld. Uh, waarbij je gebruik mag maken van, uh, van bron 6 en het kaartkatern. Uh, er werd al een hint gegeven dat er savannes vooral uh, in het algemeen tussen de keerkringen liggen. En je moest uh, bij vraag 11 uitleggen met uh, de jaarlijkse verschuiving van de lage drukgebieden. ...luchtdrukgebieden en die uitleg moest een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. Je kon al zien dat je twee punten kon verdienen bij deze vraag. En dat betekent dus dat je één punt krijgt voor de oorzaak, één punt voor het gevolg. Nou, we zullen ook nog even kijken naar de bronnen. Bij bron 6 wordt er een stukje tekst wordt er toege, of toegelicht waar de graslanden in de wereld voorkomen. Eigenlijk dat er twee soorten graslanden eigenlijk zijn de steppen en de gebieden um, en uh, je ziet ook op het kaartje waar dan die steppen en sauvannen uh, voorkomen op de wereld. Nou, als je dan uh, ook nog gebruik mag maken van de atlas, dan zou je uh, bijvoorbeeld ook nog kunnen kijken naar de klimaatkaart van de wereld. Uh, die zat ook uh, bij het kaartencatern. Daar heb ik uh, geen plaatje van toegevoegd in de, in de powerpoint, maar die kun je wel altijd gebruiken. Goed. Uh, nou, als we dan terug gaan kijken naar die vraag, uh, je moest dus verklaren waarom uh, er graslanden of in ieder geval savannes voorkomen tussen de keerkringen, waar heeft dat mee te maken? Uh, dat heeft alles te maken met de afwisseling van de lage en hoge druk. Uh, gedurende het jaar uh, verschuift het lage drukgebied bij de Evenaar uh, tussen de keerkringen, dus in de wintermaanden. Dan ligt het uh, lage drukgebied ten zuiden van de Evenaar. In de zomermaanden ligt het ten uh, noorden van de Evenaar. Uh, en dat zorgt er ook voor dat er een periode van droogte uh, en een periode van neerslag is in de gebieden waar we Savanne vinden. Als we ook kijken naar het CUP-systeem, de afkorting van savanne uh, is altijd AS of uh, AW. En dat heeft alles te maken met de droge periode, of die dus als in de zomer, zomer dus droog is of W-winter winterdroog is. Um, en als er sprake is van een lage drukgebied bij een, uh, bij een savanne, dan uh, zal dus veel neerslag vallen in de uh, andere periode van het jaar staat die onder hoge druk en daardoor zal het droog blijven. Uh, daardoor krijg je dus eigenlijk die afwisseling tussen een Natte en een droge periode. En daardoor kunnen dus eigenlijk die savannen ontstaan. Ik heb ook nog in de PowerPoint even een uh, klimaatgrafiekje van een, uh, van een savanne toegevoegd. Zodat je daar kan zien dat je echt uh, een bepaalde periode van het jaar uh, neerslag hebt. En een bepaalde periode van het jaar er juist geen neerslag valt. Veel succes bij de voorbereidingen voor je centraal examen. En wellicht tot een volgend filmpje.